Vandaag is de actie Schrijfse vrijdag van Amnesty International doorgegaan op onze school. We hebben brieven geschreven naar de autoriteiten van andere landen waar dat een vrije meningsuiting controversie is. Je kan natuurlijk aan de zijlijn blijven staan en niets doen, maar dan leer je ook niet bij over wat er eigenlijk allemaal gebeurt buiten ons land. En dat inspireert mij ook wel echt super hard. Ik investeer dan in mijn leerlingen door hen kennis bij te brengen over mensenrechten. Dat vind ik heel belangrijk. En uh, in de hoop dan dat ik bijdrage, dat ik een bijdrage kan leveren dat ik kritische, zelfstandig denkende burgers zou kunnen worden. Want dan krijgen we ook te horen dat er iemand was vrijgelaten en zo, dit jaar ook toen we het er terug over begonnen. En dan weet je wel van, daar hebben wij voor gezorgd. Ik vind het belangrijk, super belangrijk. En ik geniet er ook van als ik zie dat heel de jeugd op 500 verschillende scholen en 100.000 leerlingen, dat die samenkomen om leeftijdsgenoten te helpen, om uh, mensen in nood te helpen en om vooral ook op te komen voor dingen die een norm zouden moeten zijn. Ik ben vooral trots op mijn leerlingen eigenlijk. Hoe goed dat die het elk jaar doen. En dat die zo geëngageerd zijn en zo gemotiveerd zijn en zelf spontaan hun hulp aanbieden. En het is gewoon geweldig. Iedereen verdient op elk moment alle mensenrechten.